Yo, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video, en damn, het is al lang geleden dat ik eens een intro heb opgenomen, maar hey jongens, ik hoop dat jullie gaan genieten van deze video, ik zit op de GD PVP server, die staat ook nu in beeld, uh, speel erop als je een faction server zoekt, et cetera, uh, ik hoop dat jullie gaan genieten van deze SLTW video, laat zeker van like achter 30 likes we awesome zijn. als we die kunnen halen, deel de video zeker, abonneer als je het niet hebt gedaan, en geniet van de video. Hmm. hmm, Hey, uh, hey R5 is hand hier. een R5 R5 R5 R5. Ja? Nee, niet. Ik ga hem smakken. Nee, ga. Fuck die gaan we ze pakken? Ik klik erop hem, ik klik erop hem. Ik kwik erop hem. Die zijn met zeven online. Kom, kom, kom. Oh, ja, die zijn met zeven. 7. Gaan we, gaan we, wat loesu. doen we? Loesoe, Ga Loesoe, ga loesu, ga loesu. Loesu. ik weet niet waar Exit is, ik weet niet waar Exit is. Volgens mij staat het een beetje Ik heb peult achter je aan. Uh... Wait, Stop. Ik heb geen idee waar ik ben. Hey, ik kan wel terugkomen. Olivier de verkeerde kant op. Oké. Okay, <laughs> oh, oh. uh, waar zijn jullie? Dit is drie, acht. Okay, er is uh, nog Jani iemand. Johnny, het prod nu op jou. Ik oh. heb... Ja, maar ik ben ik toch mee. Ik ga dood, dood, jongen. Niemand. Ik ben toch mee. Niemand denkt, laat ik even helpen. Wat, is hij guy soort? Andreas, blijf weer tegen een gebouw aan. Ik rek hem thuis, maar... maar. Hoe kan je nu al nog fire hebben bro? IDK key misschien of zo? Ik server, server unbalanced. Oké, okay, maar hij is 12. Hij heeft zelf keer fire Ik ben. Ik ben oh, boys. Boys. Boys. Boys. Boys. Empire, ren, ren, ren, ren. Wat? Ik ga genoopt worden. Het is hele fijn. Waar de fuck is de exit? Daar, daarheen. Daar oh, staan vijf man. Hij weet je of... Oké, okay, eerst... wij zijn sowieso dood, hem. Weg ja. Weg Fight, fight, fight. We zijn 3v3, 3v3. Kom op, kom op. Nee. Er zijn er nog twee. Hoe oh, nee. nu is het een 3v3. Oh. Ja, nu wel, ja, maar. Ik ben gekregen. Ik niet gekregen. Zo niet meer. Kwik eropheen, kwik eropheen. Die 1-0-8-0 runner, ik combo hem. Anders. Die Moria ja, ofzo, of zo, zich tyfus slecht. Pak die runner, pak die runner. Stuur kom nu op deze. Ik kom Nee, hey, ik ben hier en de ik gewoon aan het pakken, maar deze guy dik ik er. Pa ja, ik pak, ik heb... ik ben arbeid aan het pakken, ik ben. Oké, okay, nee, oké, okay, nee. Maar hij fire sword. Ze purlen weg. Ik... Oké, okay, weg, weg, weg. Entrance, er komen meer. Ik zie, ik zie. Oh ja, maar jij wacht niet, weg Andres... niet. Gap, is gap. Je moet ik ben niet echt low, maken. Hij is 15 hp. Oh ja, oké, okay, wacht jij. Ja. Sorry, as ik as heb nog kom 6. Nee, ja, ze zijn we op met meer dan jullie, man. Ja, waar is ja. de exit dan? Ja, zijn daar ergens. Ik ga perlen ik ga perlen Shoot, speel me. Ben je Pearl Timer, Andreas? Ja. Voor ik ben weggepeld, ja? Ey, gap vol, is, een is een end. Kijk achter je. Ga in en boom, ga in een boven. Oh shit. is een end. Ja, we zijn exit. De ja. De ja, we hebben exit. Dit is energy, hè? Ey, Anders, ik ga, ga, ik, ga. Geppel baan. Run! Ja, ze komen allemaal afstand aan. Ik weet niet hoeveel Pearls jij hebt, Andreas. 13. We hebben een box. Kut, wij komen nooit onze base in. Nou, ja, we peulen er gewoon ga op. Gaan hey, erop hey, ik, ik maak opening. Ik, ik ja, heb oh, ja, nee, er We zijn er bijna. We zijn 100 blokken. Nee, we zijn er. Waar is de opening? Oké, okay, aan de. We moeten ja, naar rechts. Ja, oké. Ja, nee, nee, nee. nee, nee hier is. De. De grot! Dit is geen oplossing. Oh shit, heb niet hakken. Help. Help. Help. Dit is. Oh my god. Nee. Oh my god. Oh my god. Ja, jongens. ik kom nog buiten. Sjoerd is paniek Paniek! Paniek! Paniek! Paniek! paniek. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Hey je blokte het iets te snel! Want ik viel naar Donate! Haha! Ik blok iets te snel! Ik zat daar punten jongen! Andres, I got you, my man! Andreas, jij liep echt ver achter! Ja, hij is uit! Ja, hij heeft geen verzot. Iedereen gaat het ook echt, oh, oh, Record dit, oh, jongens! Record <laughs> <laughs> it! <clear. laughs> <laughs> Meestal heb ik zo van die stukjes waar ik dan zo de fight extra beschrijf nadat hij gedaan is, maar. Bij deze was best wel alles duidelijk, dus. Um, Record dat! <laughs> ja. Yeah oké, ga ik acht. Nee. Okay, acht. Hey, maar boys, speur gewoon hier bovenop of zo. Let's see. Kan je niet even. Om... Oh my god! Oh my god! Iedereen komt hier naartoe, nu! En de kans dat ze. Bart! in de muur, AUB! Bart in de muur! IW. Bart in de muur! <laughs> Bart in de muur. <laughs> ja, ik ben stuk! Ik ben hefstuk. Ik ben 10 seconden. <laughs> ik ben uit. Het blok wordt gebroken waar het dingens op staat. Ja, maar iemand moet even zijn Bart naar beneden. Ah, uh, we gaan dood hier. Wij zijn dood. Oké, okay, ik ga barden. Fuck it. Ik heb heel veel schaad. Oh, je moet best wel ver. Oh, je kan hier. Kan je, hier je kan hier raken. Je kan hier raken. Hier moet je naar beneden. En wij bouwen dicht. Wij bouwen dicht. Go. Shiften, shiften, shiften. Deze mensen zijn echt aan. Hoe kijk ze daarboven. Yo, maak die dicht. Maak die dicht. Dat er niemand is. Ze gaan het proberen op het dak op te blokken. Maar dat is alleen maar dom. Want dan kunnen wij er zo meteen opstaan. jij hebt ook een bark volgens mij. Oké, okay, hey, oh, ik heb alleen strengheid. Al oh, er is iemand bij lukken? me trouwens. Ja, ja, ja, ja ik, ik ben dan weet dan dat we, het. Dan we, dan regeneration hebben we niet. Maar de stink en speed is best wel. I mean, worth Oké, okay, ik zit nu letterlijk zit naast jullie. Zo, zo hebben een Bart, gast. Ik Bij, zit letterlijk wat? naast jullie nu. Oké, okay, blijf shiften, blijf shiften. Dat moet do. okay, je doen. Oké, ik heb me gaten. We, die die we kunnen er misschien inrennen, want we hebben nu Bart. En uh, Andreas komt er ook. Ja, maar gast, ze zijn met hoeveel man online? Nee, hoe moeten jullie pushen? Niet andersom. Even ja. stuk gewoon heel tijd. Ze, hebben, ze zijn met vijf staan, zie je. Ah, uh, jongens, oh beneden, we... maar bovenin zit er ook nog één. Oh my god, Dronks. Oh my god. Wat Bro, Bronx? Waarom zeg je altijd Bronx? Ah, uh, uh, ik weet niet. Victor, kom op, gast. Victor moet dat doen, hè, daarboven. Oké, okay, ik ben er ook Victor in. Victor, hij is dood, hij is dood. Eh, uh, hou daar, hou even je speed, uh, cool. Johnny. Stank, stank, ja. stank, stank, stank, stank! Ah, kut, man. Ik had volgelijk speed 2 ingedrukt. Ik bark nooit, hè. Nee. Dat was een ja, panic. Bronx gegangt? Oké, okay, nice. Uh, Victor, ja, maar kom je op, je op, tank, op, moet. Je stank, stank, stank, stank, stank, stank, stank! Ja. Je hebt strength, ja, we hebben streng, we hebben streng boys, we Lekker! Ik heb er eentje gekwik niet, ik Lekker. ben erin! Oh, kunnen we erin? Nee, niet erin gaan, niet erin gaan, niet, rengaan, niet, rengaan, niet, rengaan, niet rengaan. Nice, we hebben eentje kunnen droppen boys We kunnen erin! Boven, boven kunnen we in de base! Eh, uh, wanneer kan je weer streng? Dan moet je streng doen Ah, uh, 20 seconden man We in kunnen most. in de base, we kunnen in de base! Ik hou gewoon split hij ben ik toch zo my oh god We kunnen in de base! Oké, okay. Victor, Victor, Victor. Victor heeft eentje, er ook We kunnen we kunnen we kunnen in de base, we kunnen in de base, toch? Victor, heeft er ook een. Ja. Nee, ja, we kunnen hier straks in! Ga met, gaat erin! Ik kan er zeg maar. Ik kan er straks in purlen 5 Victor, blijf gappen! Blijf gappen! Victor, we komen erin, we komen erin! 9 seconden! Ja, ik ben. Oh nee, nee! Niet per, niet per, niet per, niet per. Er zit nog een ja aan. Nee, ja, het is nog een peul. Hierna wordt een soort van gekrit. Victor is dood. Fuck. Kunnen we het niet leveren. Ik zit bij Victor, stengt, stengt, stengt. Hoe zit je bedden? Hoe kunnen we er door Floodje, aan de kant! Move, move, move. Er zijn twee pearls. Ik kan er niet in. Ja, we moeten. Tent twee pearls, zei hij net. Ja, maar ik kan er niet in, want het is dicht. <laughs> oh my god, oké, okay. zo snel mogelijk eruit pearleren. Move, move, move, move. Ik heb heel veel caps van die guy opgepakt in net. Ja, ik ga het ja, je je al... je hier. Nee, nee. Sorry man. Ja, maar ik kon niks doen, hij nou, hakt gewoon random in de muur. Ik was nulke shit. We zijn nu zwaar We gaan me in, in blokken met fucking diamond ore. Ik heb alleen geen 6. Ik ben die faction gelijk uit, want daar heb je geen last van. Je hebt iemand gekeld Ik heb iemand gekeld, joh. Kunnen we daarin? ik heb alleen geen 6 man. Ik heb al zijn moet ik... Oh, het is helemaal opgeblokt. Oh, hij heeft mijn setje denk ik, of niet? Ja, ik had fenders op, maar ja, dat kan ik niet weten. Ah joh, maar, ja, het is geen frusky ofzo, Dat doe je het, zo. Dus het echt zo Maar dat merken zij niet denk ik. Ja, ik heb weer een kill. Toch, dit is toch dood in een paar dagen man. Ik heb weer, is weer een weer kill. iemand dood? Ik heb weer iemand gekilld. Zonder dat we uiteindelijk deze fight hebben verloren. Maar het was toch zeker een toffe fight. Eerste keer dat we ook met een Bart hebben gewerkt. Um, maar toch, als je deze faction tegenkomt jongens. Ze zijn echt heel slecht. Ik bedoel maar, kijk deze clip. Ik kan er één nee, gewoon nee. echt, echt ik niet Ik ga meer. gewoon minder gast. Dan heb je zo Pas, shit. heb ik al, alleen dat is het probleem niet. Ik heb je zo'n kompas. Ja, maar ik kan span. eentje echt gewoon een niet vinden, die is heel dood. Oh, mag ik straks eens verlenen? Ja jongens, nee, hebt... voor de deur, voor de, oh, ja. de deur. Nee, oh. ik ben een help. spawn. Help, help. Oh, kut, ik me dat. Nee, tuurlijk niet. Als je nu dood gaat jongen, ik ga stuk. Oké, okay, ik heb één iemand in, ik heb één iemand in! Ik heb één iemand in bij de posters. Reactie oh, ja, Kom we niet kunnen barden. Ja, ik, ja, ik ga wel barren. We uh, ren, ren! Victor. Victor. Wat de fuck man? Welke <laughs> gek <laughs> doet dit dan ook? oh moeten ze echt gek houden. Wij zijn gek, ja ik weet het, maar we hebben dikker de woud. Lekker Amy, kom ja, op! Ja, Amy. bouw je in door. Oké. Okay. <laughs> nee, niet gaan oplokken, dat is fucking zielig. Nee, hij heeft Easy. <laughs> Mag ik die set? Mag ik die set? Ja, niet echt de beste spelers in de wereld. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Laat ze even een like achter, speel op deze server als je het wilt. En ja, um, abonneer als je het nog niet hebt gedaan. Doei! Ik dik ze. ze, ik dik ze, ik dik ze, ik ze. kom even. Ze hebben even. niet ze bijna Red gaan Nee, ze zijn dit jaar Andreas, je hebt wel ja, iets heb meer man dan 3 op je dik. Ik heb uh, inderdaad iets meer dan drie man met dicht. Maar dit zijn niet onze buren volgens mij wel. Jawel. Ik zou zeggen trap ze. We gaan up up da Ze die Het is, dit is zo kut. Ja. Nou, wat was hey. jij dat nou?